Wij hadden een accepta omgeving en een aparte website en dat, dat, dat ging niet goed met elkaar. We zijn bij CCI uitgekomen, dat is een van de weinigen die, die dat hebben. En een tweede voordeel is, zij richten zich alleen op brancheorganisaties. Zeg maar, de dienstverlening van de CCI, uh, die, is, uh, die, die is goed. Ik vond het vooral in het begin heel fris. Maar je kwamen van een behoorlijk starre leverancier, behoorlijk star programma. En, uh, ja, het was echt een genot, mensen die... Uh, de goede vragen op de juiste plek stelde, waardoor je zelf goed in de nadenkmodus kwam. Ja, mijn ervaring met CCI Groep was dat ik bij een vereniging kwam waar CCI al de softwareleverancier was. Um, nou, al een tijdje en dan krijg je zoals altijd wel wat gedoe van is dit systeem nog wel wat voor ons. Um, Uiteindelijk, met CCI erover gesproken, eerlijk geweest naar elkaar toe. Wat past wel, wat past niet, wat wensen wij en wat moeten we daarvoor doen. En mijn ervaring daarbij is dat vooral dat traject, het open en eerlijk zijn naar elkaar, dat dat ons heel veel heeft opgeleverd. We zijn eerst begonnen met het CMS en daarna hebben we ons CRM daarin geïmporteerd. En toen konden we dat dus allemaal koppelen. Met name zeg maar, de integratie van uh, hun het systeem met de, de, de websites met name van onze klanten en verenigingen, uh, dat is heel goed. Het is gewoon wat wij graag willen um, en daar ben ik heel blij mee. We hebben een heel goed CRM-systeem nu, uh, geeft veel informatie uh, uh, uh, en daar kunnen wij mee verder. Uh, het is ook een flexibel systeem in de zin van dat CC meebeweegt met, uh, met datgene wat wij als, uh, als klant, als partner ook graag willen. En dan merk je iedereen binnen zo'n organisatie. Hé, hey, pofferdoei, waarom hebben we er niet veel eerder gedaan? Ja, is, dat, is, dat is wel leuk. Ja, dat is allemaal gekoppeld en dat is gewoon heel plezierig. Want dat scheelt een hoop administratie. <laughs>